Maar ik, ik voel nergens een batterij. Dat vind ik raar. En zo dikke wielen ook. Oké, okay, Leroux. Mm. Wat is dat? Oké. Okay. Marcel, klaar voor? Je suis prêt. Gefeliciteerd, testers. Merci. <laughs> Aujourd'hui, vous allez faire du vélo électrique. Car un nouveau venu est apparu récemment dans le monde de la bicyclette électrique: l'e-bike urbain. De urban e-bike. Oh. Geen idee. Op maat van de stad, mooier design, maar batterie plus petite. Een verbetering tegenover de klassieke e-bike. Of niet? Want het is dan een urban e-bike of dat, dat ook een lange afstandsfiets is. Dus zijn we eigenlijk door de stad gereden en dan hebben wij een, uh, een race gedaan. Kom op, Michel! Alles geef Applaus, Dat was heel spannend. En ineens ben ik Marcel kwijt. Dus ik zeg, uh, Marcel, was <laughs> Marcel was niet meer mee. hier. <laughs> rezen we achter mij, ze zuchten en te krullen. De batterie was op plat. En daar. Voilà. Ik ben veranderd door de concurrentie, de e-bike. Die had een batterie die is plus vorm. Maar goed, het belangrijkste is. Dat kijk gewoon weer uiteraard. Yeah! We zijn het erover eens, denk ik, dat een urban e-bike geen lange afstandsfiets is, De urban e-bike is geniaal voor de ville, maar niet voor de grandes distances. Wat Marcel zegt. om te testen of de urban e-bike handiger is in de stad. En dus wij een parcours afleggen. On a essayé een beetje... Euh, ...tout wat kan ressembleren aan de stad. Er eu, is euh, l'escalier... ...er eu, is euh, les mannequins, om te simuleren. Le marché, le marché du midi. On connaît bien, c'est is super sympa. En, hoeveel tijd? 1 minuut euh, 13, 14. En ouais, knap hé. En toi? Ik dacht dat ik wel meer kans had dan jou, omdat mijn fiets lichter is. Maar dan zag ik dat ik geen bagagerek had voor mijn prijs. Dat is het défaut van de vélo urbain. Mm. Op het einde was ik super moe. Maar ik voelde wel van: ja, ik heb hier echt er iets over gewonnen of zo. Huh? J'ai perdu. Je hebt kunnen te déplacer plus facilement met le e-bike urbain. dan met le, le vélo classique. Dus het is de urban e-bike die gagne. De bedoeling was dat we eruit haalden welke van de drie fietsen geen urban e-bike was, vooral qua design. Het was heel want je ne niets. En dan moesten we voelen, dus op de tast, welke van die drie minst goede design eigenlijk. Ja! Ah. Bonjour! <laughs> ik ben dan even heel erg geschrokken, want uh, ik voelde het stuur. Oeh. Ik wist niet wat er gebeurde. Blijkbaar was dat dan de bel. Goed! <laughs> Oei, oei, oei. celui qui est droite. Maar ik celui qui n'est designer. We hebben er dus één uitgekozen. En dat was verkeerd, verkeerde. Het is die. C'était celui-là. Oké, désolé. Dus wij hebben eigenlijk een verkeerde keuze gemaakt. Want wij vinden toch nog altijd die het mooiste, hè?